Kom bij iedereen kan haken uh, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de iedereen kan haken de duimpjes omhoog en abonneren op de foto klikken um, ja jullie maken heel veel leuke dingen en deze keer gaan we een trui maken de lief sweater ja de foto's die staan al uh, hier voor de video uh, ja ik ben heel enthousiast over deze trui uh, ja je ziet gewoon uh, een heel leuk patroontje kijk hempje eronder en je bent echt uh, helemaal klaar met je trui je kan natuurlijk ook uh, in de winter een uh, zwart hemdje met een zwarte broek of een spijkerbroek eronder uh, ja ik vind hem uh, helemaal geweldig geworden en uh, ja met dank ook aan uh, de foto's uh, aan het model stephanie uh, die, die ja die werkt ook zo leuk uh, mee met uh, hoe hoe de trui dus op de foto komt en ik als je iets leuks gemaakt hebt, uh, stuur die naar mij op. Ik zet ze op Facebook als je dat wil en een uh, leuke tekst erbij, hoeveel wol je gebruikt hebt en uh, ja, of je er plezier aan gehad hebt. Maar dan gaan we nu gauw beginnen uh, en dit wordt dus de lief sweater, kijk het hele filmpje lekker tot het einde af en geniet ervan en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! Op te zetten losse steken voor maat M is 120 losse, maat L 134 losse en maat XL 148 losse. Um, de steek is deelbaar door uh, 14, dus iedere keer tel je 14 steken erbij. Um, wil je bijvoorbeeld maat XXL, dan tel je er 14 steken bij, of maat S, dan tel je 14 steken af de mouw heb je nodig aantal lossen. maat M 56, maat L 70 en maat XL 84 losse en hier geldt ook weer de herhaling van 14 steken en dan zie ik je zo weer terug tot zo We beginnen de eerste toer met 3 lossen, en dan gaan we in de eerste steek, en dat is deze steek gaan we een verlengd stokje zetten dan maak je 2 lossen en dan sla je 1 2 steken over en dan gaan we twee steken in die derde steek zetten dus dan gaan we twee keer een stokje in maken dan gaan we één stokje zetten in de volgende drie steken 1 2 3 Dan gaan we 3 lossen maken en we slaan 3 steken over. Dus we gaan 3 lossen maken. 1 2 3 En we slaan 3 steken over. 1 2 3 En dan gaan we weer in een stokje in de volgende 3 steken maken. Twee. Drie. En dan gaan we in de volgende steek twee steekjes maken, twee stokjes, twee stokjes. 1 en twee dan gaan we twee losse maken en we slaan twee steken over dan gaan we een twee steken overslaan en dan gaan we hier weer 2 stokjes in de volgende steek maken 1 2 dan gaan we weer in de volgende 3 steken gaan we weer een stokje zetten dus een verlengd stokje, dus dit is 1 dit is 2 en dit is 3 zie je hoe het er dan uitziet? dan heb je hier de meerdering gemaakt en vanaf de 3 losse dus vanaf deze 3 losse dit herhaal je iedere keer dus je maakt die drie losse, je slaat drie steken over, een stokje in de volgende steken, dan in die vierde steek twee stokjes, dan sla je maak je twee losse en sla je twee steken over, dan doe je weer twee stokjes in één steek, en dan weer drie stokjes, en dit herhaal je heel toer 1. En dan zie ik je dadelijk hier op het eind, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En we zijn op het einde van de eerste toer. En dit is het begin weer van de toer hier. Maar we moeten nog één blaadje maken. Dus even kijken hoe dat we hier zijn begonnen. 1, 2, 3 steken slaan we over. So dus we slaan 1, 2, 3 steken over. We maken 3 verlengde stokjes. 1. 2, 3. We gaan twee stokjes samen haken. En we maken 2 lossen. En we gaan in de laatste steek, deze steek, gaan we nog een verlengd stokje maken. en we sluiten de toer hier bij het begin van de toer in de opening en we halen de draad op en we halen door de lussen en dan gaan we nu beginnen met toer 2 tot zo We beginnen nu aan de tweede toer met drie lossen. We beginnen iedere keer met een flink stokje op het eerste stokje te zitten. Lossen en we gaan nu kijk Hier hebben we de er meerdering gedaan. Maar hier gaan we een verlengd stokje opzetten. En op de volgende steek een verlengd stokje. En op die derde steek ook. Dus we gaan drie verlengde stokjes maken. 1 2 3 en dan gaan we nu twee verlengde samen haken twee verlengde stokjes dus steken in, we halen de draad op, we doen een losse dus minste een keer doorhalen, omslaan door 2 hebben we twee Lus op de haaknaald en dan pakken we de volgende steek op. Dus we slaan om, we steken in, we halen de draad op, omslaan door 1, omslaan door 2 en dan hebben we 1, 2, 3 lus op de haaknaald en dan gaan we omslaan door 3 lussen. Kijk en dan hebben we netjes deze twee steken samengehaakt. Dan gaan we in toer 2 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we naar dit groepje toe. En daar gaan we de volgende ook weer samen haken. Dus de volgende twee steken gaan we netjes weer gebruiken. En dan maken we een steek van eigenlijk. Dus je steekt in, je slaat om, je haalt door, omslaan door 2, omslaan en je pakt de volgende steek je haalt je draad op, omslaan door 1, omslaan door 2 en je hebt 1 2 3 lus op je haaknaald, omslaan door 3, zie je? dan heb je deze ook weer samengehaakt en dan gaan we weer 3 verlengde stokjes maken op elke steek 1 Zie je dat je dan zo mooi al het de mindering krijgt en hier de mindering. En nu gaan we naar het andere blaadje zeg maar de volgende. En dan gaan we meteen oversteken. En dan gaan we hier geen losse meer tussen doen. Maar dan steken we meteen over en dan doen we dit weer in spiegelbeeld. Dan gaan we 1, 2, 3 stokjes maken en twee samen. So, dus to so, 1 verlengd stokje. De volgende een verlengd stokje. En de volgende een verlengd stokje. Zet de afspeelsnelheid langzamer als het te snel gaat. En deze gaan we samen haken. Dus insteken, draad ophalen. Door 1 omslaan. Door 2. 2 lussen op de haaknaald insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, 3 op de haaknaald en nu gaan we ze samen pakken. Die 2 omslaan door 3. En nu ga je de herhaling pakken vanaf hier dat je die 5 lossen weer hebt en dan weer dit groepje uh, herhalen. En dan zie ik je op het einde van toer 2 dan zie ik je weer terug tot zo dan zijn we nu op het einde van de tweede toer en dan gaan we dit blaadje maken en dit blaadje dat we beginnen we met 5 lossen want dat is de herhalingen dus uh, je hebt hier die 5 lossen gedaan en dan gaan we dit blaadje maken met uh, twee samenhaken en drie stokjes, dus we gaan naar de eerste steek van dit blaadje we gaan er twee samen haken, twee steken dus je maakt je verlengd stokje niet helemaal af, je pakt de volgende steek en je haalt door drie lussen. Dan gaan we drie uh, verlengde stokjes maken. Steek. Dan gaan we een losse maken en dan gaan we die toer hier. Dit is nog een stokje. Daar gaan we nog een verlengd stokje op zetten, dus op het verlengde stokje nog een verlengd stokje. We gaan we de toer sluiten? Toer 2: Hierin je haalt je draad op, en je haalt hem door de lus, en dan heb je je toer gesloten. Zie je? Dan heb je hier een blaadje dadelijk, en hier een blaadje, en dan gaan we naar toer 3. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. we beginnen toer 3 met 3 losse 1 2 3 een verlengd stokje op het eerste verlengde stokje en dan gaan we meteen een verlengd stokje op de eerste 1. Twee stokjes maken, dus één. En op de volgende. En dan gaan we weer twee steken samen haken. Dus we weten hoe het moet. We steken in, we halen de draad op, omslaan door één, omslaan door twee en we pakken de volgende. En we halen ze de alle drie de lussen, dan gaan we 3 lossen maken: 1, 2, 3. En we doen hier in deze opening 2 stokjes zetten, 2 verlengde stokjes. Dit is 1 en de volgende dit is 2 en weer 3 lossen en dan gaan we naar het volgende bloemblaadje en dan beginnen we aan deze kant gaan we twee verlengde stokjes haken tenminste twee gaan we samen haken dus dit is weer een half verlengd stokje en dan in de volgende steek die pakken we ook weer op een half en we halen door drie lussen dan gaan we in de volgende twee steken een verlengd stokje maken 1 2 en dan steken we gelijk over naar dit volgende groepje, en dan gaan we weer twee het spiegelbeeld doen: twee verlengde stokjes en twee samen haken, dus deze twee gaan we weer samen haken. Slaan door 3. Zie je hoe toer 3 eruit komt te zien. En dan ga je eigenlijk weer verder nu vanaf deze 3 losse 2 stokjes, 3 lossen, en je gaat weer een blaadje maken met 2 samenhaken, 2 stokjes 2 stokjes 2 samenhaken. Zo maak je heel toer 3 af. En dan zie ik je op het einde van toer 3. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de derde toer. Ik de camera goed zetten. Zo. Einde van de derde toer. En nu gaan we dat laatste plaatje nog maken. En dat is dus even nakijken. We beginnen met twee. Samen haken en twee stokjes, dus in die steek 2, ja, dus de minderingen, dus 1-2. Die haken we samen, dan nog twee stokjes, dus ieder 1. Dit is 1 en de volgende 1, en dan even kijken hoe we eindigen we doen nu geen losse meer maar we zetten meteen op deze laatste een verlengd stokje in toer 3 dus hier en dan sluiten we toer 3 met een halve vaste Zo. dan komt het er zo uit te zien Zie je dat je dan hier nog een blaadje hebt en hier een blaadje tussen die uh, nieuwe toer in? En dan zie ik je op toer 4, dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. We beginnen de vierde toer met 3 lossen: 1, 2, 3 dan gaan we weer een verlengd stokje hier op deze eerste steek maken deze een verlengd stokje en dan gaan we een stokje op het volgende stokje zetten een verlengd stokje je mag ook gewoon een stokjes gebruiken bij dit patroon maar ja ik vond verlengde stokjes het mooist en dan hou je twee steken over in toel 4 en die ga je samen haken Je steekt in je had je draad op, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan en de volgende insteken draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2 je hebt weer drie lussen op je haaknaald omslaan door drie lussen. Dus dan heb je er van twee steken één steek gemaakt. En dan gaan we drie lossen haken: 1, 2, 3. Dan gaan we op dit stokje, dit eerste verlengde stokje, hier gaan we drie verlengde stokjes op maken. Dus je maakt hier drie verlengde stokjes op 1 2 3 dan gaan we een losse doen een losse ertussen en weer op het volgende stokje hier verlengde stokje gaan we weer drie verlengde stokjes maken 1 2 3 Dan gaan we 3. Ik ga even mijn armband afdoen of mijn horloge af. Want ik heb hier nog alles onzin hier Hup, bandjes af want het tikt de hele tijd <laughs> dus we hebben nu drie verlengde stokjes gedaan in tour 4 en dan gaan we weer 3 lossen maken 3 losse 1 2 3 en dan gaan we in tour 4 weer 2 steken samen haken dus we gaan weer eentje niet helemaal afmaken de tweede pakken we weer op. Dus we hebben twee steken gaan we samen haken. En we halen weer door drie lussen. Dan gaan we twee verlengde stokjes maken. 1. 2. En de volgende 1, 2, die gaan we weer samen haken. Dus die gaan we niet helemaal afmaken. 1. En de volgende niet helemaal afmaken. Dus die 2 gaan we samen haken. En weer door 3. Zie je hoe het er dan uitkomt te zien in toer 4? Nou, dan ga je weer herhalen. Vanaf dit punt gaan we, ga je weer. 3 lossen doen en dan weer 3 verlengde stokjes 1 losse, drie verlengde stokjes en 3 losse. En dan uh, ga ik uh, weer doorhaken en op het einde, dan zie ik je weer terug. Dus de herhaling bij toer 4 begint hier weer. Dus hier begin je weer aan dit punt, hier met 3 lossen, en zoals ik het net heb uitgelegd. En dan zie ik je op het einde van toer 4. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de vierde toer en we gaan nog op het laatste hier twee stokjes, of twee verlengde stokjes, samen haken. Dan nog een stokje op de volgende steek en dan pakken we weer de laatste steek. En we sluiten de toer met een halve vaste. En dan is dit de vierde toer. En dan zie ik je weer terug bij toer 5. Tot zo. We zijn nu met toer 5 bij toer 5 en we beginnen met 3 lossen. 1 2 3 we maken een eerste verlengde stokje en we gaan twee steken samen haken je maakt hem niet helemaal af je pakt de volgende en je haakt hem samen dit is al het beginnetje van toer 5 dan 2 lossen, 2 lossen maken we nu 1 2 en dan gaan we meerdere dus we gaan deze steek die eerste steek van dit volgende groepje gaan we 2 steken opzetten 1 2 dan twee verlengde stokjes één hierin in de volgende en nog één in de volgende ik zal het even rustig uitleggen ik heb hier dus de eerste verlengde stokje en toen hebben we van twee steken één steek gemaakt dus geminderd toen twee losse en toen hier de meerdering twee verlengde stokjes en dan nog 2 gewoon in één steek een stokje en andere steek een verlengd stokje dan 2 losse 1 2 en dan gaan we het weer een spiegelbeeld doen dus dan pakken we de volgende steek die we zien daar gaan we een verlengd stokje zetten op de volgende weer een verlengd stokje en dan gaan we meerdering doen 2 stokjes in deze steek dus twee verlengde stokjes het is een beetje lastig omdat ja je bent gewend om stokjes te maken maar nu doen we dus verlengde stokjes dan komt het een beetje zo eruit te zien en dan gaan we het nu nog leuker maken nu gaan we twee losse maken en we gaan dit groepje bij elkaar zetten door middel van eigenlijk een ja, uh, nou ik zal het zo uitleggen. Eerst twee lossen maar doen. Twee lossen. En nu gaan we dus in toe 5. Gaan we van die 4 steken gaan we een steek maken? Dan gaan we omslaan, insteken. En we maken het verlengde stokje niet helemaal af. En dan gaan we bij iedere steek doen. Dus je steekt in, je haalt je draad op omslaan door 1 omslaan door twee, dus nu heb je twee steken op je haaknaald de volgende doen we het weer en bij de volgende doen we dit weer en als het goed is heb je dan 4 van die onafgemaakte stokjes en die laatste steek en dan halen we om en dan gaan we door alle vijfde lussen dan heb je vijf lussen op je haaknaald dus dan gaan we de alle lussen zie je kijk dan krijg je ook die leuke punten erin dan gaan we weer twee uh, lossen maken 1 2 en dan pak je in toer vijfde herhaling hier vandaan dus je maakt weer in de volgende steek die je dan hier ziet ga je weer twee een steken in één steek doen, een stokje op een stokje, een stokje op een stokje, het zijn de verlengde stokjes, twee losse dan in het spiegelbeeld een stokje op een stokje verlengd stokje op een verlengd stokje, dit dus ook en twee in één steek en dan twee lossen, en dan gaan we 4 steken in een steek maken en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug, tot zo! we zijn nu op het einde van toer 5 en als het goed is heb je dus hier nog 1, 2 steken in de laatste steek en die deze twee gaan we weer samen haken dus we maken van twee steken een steek en we pakken de laatste verlengde stokje en we sluiten toer 5 met een halve vaste en dan komt het er zo uit te zien zal het even laten zien als het te snel gaat zet alsjeblieft de afspeelsnelheid langzamer en dan zie je dat het zo dit toer 5 is dat je die zo eindigt en dan zie ik je bij toer 6 weer terug tot zo We beginnen aan toer 6 met 3 lossen. 1 2 3. We maken in het eerste steek weer een verlengd stokje. Dan maken we Even kijken, 2 lossen. 1 2. En dan gaan we op dit groepje gaan we twee steken in de eerste steek zetten, dus we meerdere en dan gaan we drie verlengde stokjes maken, dus op elke steek één verlengd stokje dus op elke steek één verlengd stokje dan maken we 3 lossen 1 2 3 en weer op elke steek op het volgende groepje zie je dat je die dan overslaat gaan we 3 verlengde stokjes op elke steek een verlengd stokje en dat doen we drie keer 3 1 2 3 en dan gaan we hier weer meerdere dus eigenlijk het spiegelbeeld weer van deze kant met twee verlengde stokjes in één steek kijk en dan kom je over die punt hierheen deze punt die laatste toer van toer 5 en dan gaan we in toer 6 gaan we 3 lossen maken 1 2 3 en dan ga je hier overheen en dan gaan we weer dit herhalen dus je maakt weer twee stokjes of twee verlengde stokjes in één steek en dan in elke steek een verlengd stokje en hier tussen doe je drie losse drie verlengde stokjes en de meerdering twee en dan weer drie losse dus zo herhaal je Dan ga je hier weer met twee verlengde stokjes in en zo herhaal je heel toer 6 en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug dat zo. We zijn nu op het einde van toer 6, zie je, dat we hier die twee meerdere meerdringen gedaan hebben en op het einde doe je nog maar twee lossen. 1 2 En dan gaan we deze overslaan en we zetten in die laatste daar zetten we nog een verlengd stokje op. Dus in de laatste een verlengd stokje en dan sluiten we weer de toer met een halve vaste. En dit was toer 6. En dan zie ik je bij toer 7, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Toer 7 is hetzelfde als toer 2, omdat je iedere keer de herhaling ingaat. Dus so, toer 7 is hetzelfde als toer 2. Dus dan kijk je weer even terug hoe dat toer 2 ging. En dan kom je hier boven precies exactly uit en dan ga je hier weer met 5 lossen verder. Zoals je hier in toer 2 hebt gedaan. Dus uh, so toer 7 is hetzelfde als toer 2. Toer 8 hetzelfde als toer 3. Toer 9 hetzelfde als toer 4. Enzovoort enzovoort. Dus je gaat iedere keer. Um, de toeren herhalen uh, ja je kan natuurlijk ook uh, het patroon bestellen als je dat wil uh, via iedereen kan haken het hotmail.com of je stuurt mij een messenger berichtje en ik stuur je een tikkie uh, dat gaat eigenlijk ook altijd heel erg goed uh, dus dan gaan we nu uh, de lengte van de mouwen even bepalen en dan uh, zie ik je zo weer terug Tot zo je haakt het hele patroon door tot uh, je oksel en ik kom hier op ja zeg maar 50 centimeter ik kan het net niet zien 50 centimeter dan uh, zet je een steekmarker aan de rechterkant en je zet een steekmarker aan het begin van je toer. Bij de oksel. Leg hem anders even op een passend truitje en uh, haak door tot de oksel. En zolang is dat jij het truitje wil hebben. Dus het patroon gaat gewoon door. En het maakt niet uit waar je stopt. Maar ik ben hier gestopt bij de. Uh, even kijken hoor. 1, 2, 3, 4. Vijfde rij vanaf deze middenpunt. Dus vanaf die twee stokjes. Daar stop ik dus ongeveer tot 50 centimeter of zolang als dat jij jouw trui wil hebben. Dus, dit is de oksel. Ik Haal even de zie je dat je hier de begin van de toer hebt. En dan kijk je ook even goed of het je midden is. Dus, je hebt hier je oksel, en hier je oksel, en dan ga je in het midden en het liefst in het midden van een blaadje of het midden van je trui dus eigenlijk heb ik hier dus het midden ik heb hier één twee blaadjes en hier één twee blaadjes en hier een halve dus dit is niet het midden zie je dan kan je wel als je vergissing maken dus ik leg even mijn camera neer en dan ga ik even het midden opzoeken momentje um, ik heb dus even doorgehaakt de oksel hier zo in het rond het patroon aanhouden. En hier ook bij de oksel. Je houdt het patroon aan. En nu denk je dat je in het rond verder moet gaan haken. Maar dan wordt hij echt te wijd. Dus ik ga nu van. Kijk, hier is weer het beginstokje. En ik heb hier doorgehaakt tot ongeveer 7 of 8 centimeter. Hou 8 centimeter aan. Dus dat was helemaal in het rond. Maar nu gaan we. Ik heb hier het beginstokje. Nu gaan we deze vastmaken aan de mouw. Dadelijk, en dan gaan we niet in het rond haken, maar dan gaan we uh, van links naar rechts haken. En dan gaan we hier weer het stokje vastmaken. En dan gaan we weer uh, terug haken. Dus we gaan niet meer in het rond haken, maar we gaan van links naar rechts haken. En ik zal het zo nog eventjes op camera laten zien maar je gaat dan tot deze steekmarker en dat is nog 10 centimeter 10 centimeter ga je van links naar rechts haken en je houdt je haakt het bij de mouwen weer vast en dat laat ik zo zien van links naar rechts dus ja, je krijgt nu dadelijk wel een achterkantje te zien maar ik ga er gewoon uitproberen en dan zie ik je zo weer terug Tot zo Kijk, ik heb nu doorgehaakt tot de aangegeven markering van links naar rechts en weer terug. En ik was echt heel erg benieuwd of dit zou lukken. Want je krijgt natuurlijk wel dat je aan de achterkant nu gaat haken in plaats van in het rond. En ik leg even de camera neer en dan ga ik even aan de achterkant precies hetzelfde doen. Dus hoe je dus je mouw aan het voorpand haakt. Dus het gaat eigenlijk om die zijkanten. Je gaat links en je gaat rechts. En je houdt het patroontje aan. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik heb nu even het werk goed neergelegd. Uh, ik ga de draad even afknippen van de voorzijde. Of de achterzijde. Dat maakt niet uit. Het zijn gelijk die panden. En omdat ik natuurlijk al geoefend heb, kan ik het nu uitleggen weer voor de camera. Je maakt dus een opzetlus. Als je je draad er nog aan zit, dan blijft er gewoon aan je haakwerk zitten. Maar ik maak nu even een opzetlus, want ik ga nu, even kijken of ik het goed kan laten zien, naar deze steekmarker werken vanuit de oksel. Dus dit is al de stuk oksel die we gedaan hebben. Dan zet ik dus de draad vast in het midden van de oksel en ik maak daar gewoon eigenlijk een middel van een halve vaste mijn draad vast dan ga ik even een beginnetje maken dat ik naar boven ga kijk en dit is de mouw want hier liggen mijn stokjes natuurlijk horizontaal ik ga mijn draad naar boven werken ongeveer drie stokjes omhoog Nog een Nou, dit is al hoog genoeg. 1, 2. Yes, ja. Voor het begin te maken. En dan ga ik so, dus het patroon. En dat moet ik er even bij pakken. Want we hebben het nu niet hier bij me. Momentje. Dan ga ik even pakken. En ik zie dat ik hier geëindigd ben met toer 6. En ik begin nu dus met toer 2. Toer 2 begin je dus weer opnieuw. En dat betekent een vaste of een vaste een uh, verlengd stokje een losse drie stokjes en een samengehaakt stokje dus allemaal verlengde stokjes maar omdat ik het eigenlijk ik wil het eigenlijk wat rechter hebben dus ik begin nu niet met uh, het eerste verlengde stokje maar ik ga nu 1, twee drie verlengde stokjes maken zie je dan sluit het beter aan op de op de mouw en dan ga ik deze twee steken weer samen haken zo en dan ga ik 5 lossen maken 1 2 3 4 5 en dan ga ik heel toe 2 vervolgen maar het gaat om de aanhechting kijk dit draadje waar we net aangehecht hebben die ga ik uh, lekker afhechten uh, en dan zie je mij aan de linkerkant van het uh, van de trui weer terug dus kijk dit is de rechter mouw deze kant dit is de rechter mouw en bij de linkerkant zie je me weer terug, tot zo! nu zijn we dus bij de linkerkant van de van het pand en de mouw dus dit is dit is de mouw en hier is het pand en het is lastig uit te leggen maar ik bedoel dus dat je nu dus de mouw links aan het aan het voorpand moet haken. En dan sla je 1 2 3 stokjes over. Kijk, deze zijn horizontaal en daar ga je in en je maakt een halve vaste. En dan ga je je draad omhoog werken. Insteken, doorhalen, insteken in het volgende stokje. Doorhalen en die stokjes liggen dus horizontaal omdat dit de mouw is. En um, kijk, als je ze hoog hebt gehaakt als een uh, verlengd stokje, dan ga je weer je werk keren en dan keer je echt je pand zo. En dan heb je hier dus het beginstokje gemaakt met omhoog werken en dan ga je aan de achterzijde verder met je volgende toer en de volgende toer die is dus toer 3 uh, in dit geval en toer 3 is twee verlengde stokjes en één samen haken het is een beetje raar om te zien omdat je zo moet kijken en dan deze haak je weer samen en twee verlengde stokjes en dan is dit je begin verlengde dan is dit ook je begin van je toer en wel handig als je daar een steekmarker weer in zet. want doe je dat niet dan zie je door het de bomen het bos misschien niet meer maar dan zie je in ieder geval van hier zit de aanhechting van de mouw en dan ga je gewoon het patroon vervolgen zoals het zoals je eigenlijk uitkomt want iedereen komt natuurlijk anders uit Kijk, en hier doe je die drie losse twee vlengde stokjes, drie losse Maar het ging om de aanhechting, zodat je weet dat je mouw aan het uh, voor- of achterpand zit. Want je haakt gewoon eventjes uh, tot de steekmarker uh, het patroon door. Dus van links naar rechts en terug. En dan zie ik je straks weer terug. Tot zo. Je hebt nu uh, doorgehaakt en je hebt de mouwen. Zeg maar, meegehaakt. De zijkanten. En dan ga je hem even passen. En ik heb er een paar clipjes in gezet. En even kijken of de camera mee kan nemen. Kijk, als je ziet. Want deze afstand en deze afstand is ongeveer uh, 5 centimeter. En dan heb je natuurlijk nog, ik heb die clipjes hier vastgezet. Omdat ik aan het passen was. En daarbij kwam ik aan tot mijn schouder. En dan ga ik even kijken hoe ik het het beste uit kan leggen. En dan hoop ik dat de camera even goed stil kan gaan staan. Kijk, ik pak hem even hier op. En dan ga ik dus dit dus vastnaaien, gewoon met een, uh, met een stopnaald en een uh, draad. En dan heb je deze ruimte hier, die heb je over. En die doe je naar de binnenkant en die zet je dan aan elkaar. Dus ik zal even nog een clipje pakken en dan klip ik hem even in het midden vast en dan zet ik hem heel eventjes zo hier vast. En dan worden die mouwen dus zo van hier naar hier vastgenaaid en van hier naar het begin vastgezet dus het is een beetje moeilijk filmen maar je zet hem dus gewoon vast en je zet hem aan deze kant vast, zie je? en dan is dit de mouw die komt er dan als het goed is en je zet hem er netjes in en aan de andere kant doe je precies hetzelfde en dan krijg je eigenlijk meer een bo boothals en aan deze kant doe je precies hetzelfde ook deze kant trek je zo die mouwen en dan zet je ze vast, maar dan wel natuurlijk aan de verkeerde kant en dan haak je of naai je hem dicht met een stopnaald en dan krijg je zo meer een ja een beetje pofmouwtje wordt het dan, maar ja dan ga je hem weer passen en dan kijk je of hij past en dan uh, ga je de mouwen uiteinden nog doen als je dat wil. Ik ga dadelijk minderen hier en ik zal onder de video zetten hoeveel ik geminderd heb zodat ik dit een beetje aansluit aan mijn arm en dan uh, ga ik hem nog netjes afwerken gewoon met een, uh, een rij vaste of halve stokjes net wat je mooi vindt en ik zou zeggen ja dankjewel voor het kijken de duimpjes omhoog abonneren, hier op mijn foto klikken en tot de volgende video tot ziens. Als het goed is, heb je nu de hele uitleg gekregen over de leaf sweater. Ik zou zeggen, graag tot de volgende video. Stuur je foto's in en uh, abonneren, Ja, duimpje omhoog. Abonneren, hieronder mijn foto klikken. En uh, tot de volgende video. Tot ziens.